Ik ben Peter, ik ben 43 jaar oud. Ik sta hier voor de camera te babbelen tegen de camera en die geeft geen antwoord maar die neemt wel die filmpjes op Waarom? Ik weet het niet om misschien om een cv te maken een cv filmpje voor de VDAB Nu, dat is ook leuk om eens een keer te doen uh, Ja Ik ga me dan toch bezig met, met filmen Dus uh, iedereen verklaart me waarschijnlijk zot Maar dat is niet erg ik wil me dan toch voorstellen als technieker, die veel omgaat met mensen, uh, bijvoorbeeld helpen, uh, pff, noem maar op, uh, ondersteunen, leiding geven, uh, ja, van alles. Uh, ik ben dan ook animator, ik ben een clown, ik hou van humor en ik zal het mijn werk doen met humor en met de nodige serieuze uh, ja, handelingen. Dus uh, ik ben een serieuze humorist. Het is niet meer met te lachen. De veiligheid van Vloer. Zo gaat het ook veel gemakkelijker. Het <totstuk> is een Ja, ik ben dus... Uh... Techniek. Zo, ik ga een loswerking maken. moet u even te bewijzen. Hè. Dat ik ook kan lassen. Dat de veiligheid voor te nemen. Dat is in mijn handschoenen. Zo, dus uh, dat is dan een perfect lastwegje. <lacht> ik ga er wat Ik heb er al een paar geboogd. Fiets, super lijkend. Alle veren, ik schrift te nemen. Handen, niet vergeten. Perfect, gaat Ik heb er al drie gemaakt vandaag. Dus uh, ik maak wel altijd vordering. Dank. om even te bewijzen dat ik uh, daar ook mee bezig ben uh, ik heb hier een schakeling gemaakt uh, waar dat eigenlijk een motor op een op een printplaat zou moeten mee uh, in gang draaien en voort ja, dus met een volledige sturing erbij dus ik ga nog even voor het afwerken want ik had hier nog een soldeersel dat ik moest doen zo, huh? zo. ja dus, uh, ja dat is dus de de de een schakeling ja, een beetje een gecompliceerde schakeling voilà. zo zo en dan gaan we zien hoe dat het motortje Dus, ja jullie zien, het <coughs> motortje heeft een half gedraaid. <coughs> ja, ik heb wel mijn best gedaan. We gaan me de solderenbouw Dus, uh, ja zoals ik zeg, uh, ik ben Peter. Kun je met mij iets doen? Laat me weten. Dank u. <laughs> <coughs>